Mijn naam is Klaas van uh, Mijn droom is dat mensen op de wereld, en dan denk ik gelijk maar heel erg groot, dat iedereen op de wereld zich realiseert dat we eigenlijk op een heel gek ruimteschip zitten met z'n allen. Planeet Aarde. Met een dun schilletje eromheen. Dat is alles wat ons tegenhoudt zeg maar, en veilig houdt ten opzichte van het enorme universum. En als we dat allemaal echt tussen onze oren krijgen, dan gaan de grote dingen gebeuren denk ik. Dan ga je andersom. Met je ruimteschip.